Gonoreu is een zeer besmettelijke soa. De oorzaak is een bacterie. Je kunt die bacterie krijgen door onveilige seks met iemand die gonoreu heeft. De gonnoeu-bacterie kunnen in je penis, vagina, anus of keel terechtkomen. Twee dagen tot twee weken na de besmetting kun je klachten krijgen. Vrouwen met gonoreu krijgen groene, vaak onaangenaam ruikende vaginale afscheiding. Ook kan je bloedverlies krijgen tussen de menstruaties door. Het plassen kan pijn doen of een branderig gevoel geven. Sommige vrouwen merken helemaal niets van gonoreu. Mannen krijgen meestal een branderig gevoel bij het plassen. En uit de penis kan geelgroene pus of slijmerige doorzichtige afscheiding druppelen. Ook de prostaat en de bijbel kunnen ontstoken raken. Je kunt gonoreu van je keel krijgen door pijpen en beffen. Het kan bij aanhalen seksjeuk of een branderig gevoel aan de anus geven. Soms kan je door gonoreu last krijgen van je gewrichten. Ook als je niets merkt van gonoreu, kan je de bacterie wel aan de anderen doorgeven. Na gonoreu hebben vrouwen meer kans op een buitenbaar zwangerschap en onvruchtbaarheid. Om te weten of je gonoreu hebt, krijgen mannen een urinetest en vrouwen een uitstrijkje van de vagina. Dit uitstrijkje kan je thuis ook zelf doen. Zo nodig zal de huisarts ook een uitstrijkje maken van de keel of de anus. De test kan je twee weken na de eventuele besmetting doen, maar heb je klachten, dan kan het ook eerder. Het is slim om je voor de zekerheid ook op andere SOA te laten testen. Tegen gonoreu krijg je antibiotica, pillen of een injectie. Je kunt daarna nog een week besmettelijk zijn. Dus ruim een week geen seksueel contact, ook niet met de vingers of de mond. Vraag je huisarts of je na de antibiotica nog op controle moet komen. Laat je sekspartners van het laatste half jaar weten dat je gonoreu hebt. Ze kunnen zich dan ook laten testen en tot slot gebruik condooms om je te beschermen tegen alle SOA.